2021 ligt alweer achter ons en het is duidelijk op welke manier videomarketing zich zal ontwikkelen dit jaar. Hier zijn 10 trends die volgens ons de moeite waard zijn. 1. Het aantal bedrijven dat video gebruikt blijft stabiel. Het afgelopen decennium steeg het aantal bedrijven dat met video aan de slag ging elk jaar spectaculair. De laatste paar jaar echter blijft het percentage hangen op ongeveer 86%. Bijna al die organisaties geven aan dat het een cruciaal onderdeel is van een marketingstrategie. Dus het is een blijvertje. Want ondanks deze stabilisering maakt video wel nog steeds meer en meer de dans uit als het gaat om internettrafiek. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat we als individu meer en langer video consumeren. En het is onwaarschijnlijk dat dit aandeel in de nabije toekomst zal verkleinen. Maar hoe moet het dan verder, nu het aantal gebruikers haar hoogtepunt lijkt te hebben bereikt? Wat na die exponentiële groei van de laatste 10 jaar? Vermoedelijk zal de verzadiging leiden tot innovaties in de manier waarop we bewegende beelden voor de kiezer zullen krijgen. Boodschappen zullen korter worden, meer gericht, maar ook beleving zal meer en meer vooraan komen te staan als men zich wil onderscheiden van de rest. Sommige van onze trends die we in het licht plaatsen, geeft het ook weer. Kijk dus zeker verder. 2. Video's worden meer zonder geluid bekeken. Een grote troef van video is het combineren van beeld en geluid. Maar het wordt stilaan duidelijk dat de beweging aan zich voor een marketeer minstens zo belangrijk is in het trekken van de aandacht. Video niet gebruiken omdat men zonder geluid zou kijken is dus geen excuus meer. Aanpassen dus. Want nu al wordt 85% van video's op Facebook zonder geluid bekeken. 80% van de gebruikers geeft immers aan het onaangenaam te vinden wanneer plots het geluid van een video door de luidsprekers knalt. Ze schrikken ervan of krijgen het gevoel anderen te storen. En laten we eerlijk zijn, tijdens een meeting betrapt worden op social media gebruik omdat er plots luide muziek vanuit jou richting de zalen rolt, is nooit een goed idee. Dus door video's stil te houden, willen platforms hun gebruikers betrokken houden. Zorg er dus voor dat je video's ook zonder geluid te begrijpen zijn. Voeg ondertitelbestanden toe en toon op strategische momenten geanimeerde teksten in beeld. Zo kunnen je video's ook op beurzen de aandacht gaan trekken. Dubbele winst! 3. Videoproductie met de smartphone Een nier en een rit betalen voor het juiste, maar peperdure materiaal om je videoverhaal op gevoelige plaat vast te leggen, <laughs> is niet meer nodig. De technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiele toestellen, smartphones, tablets, maken dat filmen op mobiele toestellen misschien zelfs de standaard zou kunnen worden in de nabije toekomst. Videocontent met de smartphone gemaakt wordt door velen zelfs als meer authentiek ervaren. Met de meer moderne toestellen kan je je vers opgenomen materiaal ook al meteen beginnen bewerken, afwerken en opladen op het platform van je keuze. Je moet zeker geen jaren gestudeerd hebben om met een smartphone leuke beelden te gaan maken. Geen excuus dus om er niet aan te beginnen. 4. Video wordt cruciaal als SEO tool. Search Engine Optimization, oftewel je websites zo goed mogelijk vindbaar maken voor zoekrobots, het is een kunst op zich. Maar wat als meer en meer organisaties hun websites beter afstemmen op de algoritmes van Google en consorten? Hoe ga je jezelf dan kunnen onderscheiden van de rest? Video juist gebruiken is dan het antwoord. Met video op je web- en landingspagina's heb je tot 53 keer meer kans om op de eerste pagina van de zoekresultaten te verschijnen. Meer nog, vaak worden video's als eerste weergegeven aan een zoekopdracht. Waar dan weer gretig op wordt geklikt natuurlijk, maar dat lukt natuurlijk niet zomaar. Je videostrategie moet beantwoorden aan enkele criteria. Je clips moeten bijvoorbeeld relevant zijn, zodat ze een hoge betrokkenheid genereren en dus interactie gaan uitlokken bij je publiek. Je moet ook consistent zijn in het publiceren van je video's om beter te gaan scoren in de rankings. En uiteraard moet je je backend op orde hebben. Voorzie je video's dus ook van tags, een goede omschrijving en de nodige sleutelwoorden. Video aan zich zorgt er voor een betere SEO score, maar eens je publiek je video met bijhorende pagina ook nog eens gaat vinden, is de kans ook groter dat men effectief een aankoop zal maken, omdat je zo het abstracte heel erg concreet maakt. Geen enkele reden dus om het niet te doen. 5. Live video wordt belangrijker. Ook vorig jaar stond deze trend met stip bovenaan ons lijstje. Maar na de pandemie die ons vaker dan we zouden willen binnenhield, staan we als consument nog meer open voor wat we via een livestream zouden willen bekijken. Het werd een essentieel middel voor organisaties om met hun publiek in contact te kunnen komen. Tegenwoordig wordt het dus heel breed ingezet, van influencers die een hoop producten uit de winkel overen, tot theaterproducenten die een hele productie live aanbiedt. Content-marketeers kunnen hier dus dit jaar maar beter gebruik van gaan maken, want ook post-pandemie zal dit video-segment nog gevoelig gaan groeien. Gebruikers kijken zo een pak langer naar een live video dan naar vooraf opgenomen content. Bovendien mag je tot zes keer meer interacties verwachten. Gek genoeg geeft maar 28% van de marketeers aan dit format gericht in te gaan zetten. Met andere woorden, het moment om met live video het verschil te gaan maken is nu al aangebroken Begin misschien met een live webinar. 6. Influencer -vlogs gaan pieken. Met de opkomst van smartphone-producties voelt content door gebruikers gemaakt heel erg vertrouwd aan voor internetgebruikers. Storytelling is een van de meest effectieve manieren om je merk te verbinden met je doelgroep. En vlogs blijken hier heel erg geschikt voor die authentieke verhalen. Ze zetten de makers centraal als hoofdpersonage, zodat kijkers het gevoel hebben naar een oprecht standpunt te kijken. En vlogs vind je echt overal, over eender welk onderwerp. Ze leggen nu al jaren het vuur aan de schenen van traditionele bloggers. En het is duidelijk dat het publiek zich niet meer zomaar tevreden stelt met enkel tekst. Dus klaar om het verschil te gaan maken als contentmarketeer met een boodschap op menselijk niveau? Probeer dan zeker het vloggen uit om verbinding te creëren tussen jouw medewerkers en je publiek of je klanten. 7. Augmented reality en virtual reality video's zitten in de lift. Computerchips worden steeds krachtiger, zodanig dat zelfs augmented en virtual reality meer en meer hun weg gaan vinden naar onze woonkamers. Consumenten verwachten meer en meer interactieve content via deze platforms. Videostrategieën beginnen hier dus maar beter rekening mee te houden, want virtuele ervaringen zitten in de lift. Van op afstand door een locatie wandelen of producten proberen voor je het koopt in virtual reality, het zullen belevingen worden waar mensen naar op zoek zullen gaan. AR en VR kunnen dat ook wel gaan bieden. We betwijfelen dat deze technologie de persoonlijke ervaring volledig zal kunnen vervangen, maar we vermoeden wel dat het een essentieel onderdeel zal worden van heel veel verkoopsprocessen. Daarom denken we dat deze technologie zich dit jaar gevoelig zal verder ontwikkelen. Het is dan de vraag hoe marketeers hier gericht mee zullen gaan omgaan. 8. De opkomst van casual social media stories. Social media stories lijken enorme vlogs, maar lijken meer casual te zijn. Waar vlogs vooral een overkoepelend en een bewerkt verhaalconcept bevatten, gaan social media stories vooral over het dagdagelijkse leven. Het zijn die verhalen van achter de schermen die je normaal niet te zien zou krijgen. Uiteraard heel interessant. Kleine momentjes die hoge ogen kunnen gooien. En dat die verhalen interactie opleveren, dat blijkt. Het is de uitgelezen manier geworden om interactie op te zoeken met je publiek. Stevig ondersteund door sociale mediaplatformen die je bijvoorbeeld vragen kunnen laten stellen of waarmee je een QA kan organiseren. Of wat dacht je van een poll om te kunnen informeren naar wat je doelgroep concreet bezighoudt? Kort is hier wel THE WAY TO GO om te communiceren in een wereld waarin de aandachtspannen meer en meer krimpt. Consumenten worden ook oversteld met berichten, de ene al meer interessant dan de ander. Dus een gebruiker wil zijn of haar schaarste tijd graag kunnen verdelen. Probeer je klanten jou eens te laten tijgen in hun eigen verhalen waar jouw producten voorkomt. Want zo kom je in hun netwerk terecht en groeit je aanhang. 9. Een productiebedrijf als videomarketeer Organisaties die aan de slag zijn gegaan met hun eigen videostrategie, nemen daarvoor vaak contact op met verschillende productiebedrijven om een offerte aan te vragen. Heel wat agencies maken video volgens de regels van de videokunst, maar houden weinig rekening met de noden van online publicatie of een online doelpubliek. Een videobedrijf moet daarom zich meer en meer gaan verdiepen in de do's en don'ts van online marketing. Hun producten moeten afgestemd zijn op de verschillende platforms waarop hun klanten willen gaan communiceren. Want een goed verhaal vertellen is één ding. Als het de duimen niet doet stoppen op social media en de wijsvingers niet doet doorklikken, dan haal je weinig rendement uit je besteden mediabudget. Agencies moeten dus groeien als videomarketeer door goed te beseffen waar hun puzzelstukjes gaan passen in het grotere geheel. Ga dus zeker op zoek naar partnerships met bedrijven die know-how van online marketing en videomarketing in huis hebben. De bedrijven die bovenaan verschijnen in je zoekopdracht lijken al een goede keuze voor een plek in je shortlist. Laat je in elk geval ondersteunen en adviseren. Op die manier kan je de kansen op succes zo hoog mogelijk houden. Hou daarom zeker ook videomarketing.be in de gaten. En tenslotte 10. Zelf video maken. We gaven al aan dat online kijkers meer vertrouwen geven aan content die door gebruikers wordt gemaakt. 70% van de gebruikers om precies te zijn. We hebben ook gezien dat eenvoudig materiaal zoals smartphones heel wat in de mars hebben om kwalitatieve beelden te kunnen maken. En daarom voorspellen we dit jaar een boom van zelfgeproduceerde content waarin zelfs eenmanszaken hun plaats kunnen gaan opeisen. Ze kunnen zich zo ook positioneren als gezicht van hun eigen merk om organisch resultaat te gaan halen. Arbeidsintensief wel en voor veel ondernemers is de drempel hoog, maar als de concurrenten het gaan doen, zullen ze niet anders kunnen dan gaan volgen. Je kan op je mobiele toestel beelden opnemen en meteen verwerken tot een klein verhaal. Voeg zelf ondertitels en een mooie logoanimatie toe op het einde. Vergeet zeker geen call to action. Experimenteer met allerhande videoformaten. Video in square en portrait formaat vallen veel beter op wanneer ze verschijnen op mobiele toestellen. Omdat ze grotere stukken van het beeld gebruiken. In elk geval zal je zeker niet de enige zijn. Spring dus op tijd op die boot om zo snel mogelijk de algoritmes te kunnen prikkelen. Ben je klaar om met je videostrategie aan de slag te gaan? Klaar om je organisatie de toekomst in te loodsen? Kom dan samen met ons sparren over jouw videomarketingstrategie.